VLOGT wel kijkers. Ik moet gewoon lachen om mijn eigen intro. Ik ben mee. Ik ben Mirjam de... Maar ik vind het wel echt heel leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Huishouden is gedaan. En uh, mijn stofzuigerzak was vol. Dus ik moest een nieuwe hebben. Ik denk, oh, weet ik nog waar die liggen? Nou, ik heb ze gevonden hoor. Ik heb een heel uh, mooi stofzuigerzakje, vind ik. Moet je kijken. Deze kan open en dicht. Nou, wat een feest, kijk. vlots. Ik vond het de moeite waard om het jullie te melden. En nu gooi ik deze lekker weg. Hop, hop, doei. En gisterenavond hebben we rijstafel rijsttafel besteld. Mijn zoon is dat nu in de ochtend nog een keer aan het eten. Want het was best wel veel. Ik heb hier, ik weet niet of ik dat jullie ooit heb laten zien, maar ik heb hier wat uh, dingen liggen die ik op wil hangen. Volgens mij heb ik dat wel een keer in een video laten zien. Dit en dit. Maar nu moet ik nog iemand vinden die dat op gaat hangen. En ik heb op de televisie al een aantal keren gezien uh, Workspot. Workspot, heet dat. Dus ik ga even kijken of ik daar iemand kan vinden. Want ja, wij vrouwen kunnen best zonder een man. Maar met sommige dingen kunnen we dat toch niet. Ik moet het toch even toegeven. Dat we dat niet altijd kunnen. Nou, daarom kijk ik even op Workspot. Oh, het heet Workspot. Bijvoorbeeld schilderwerk. Nee iets ophangen. Vind de vakman. Kunst of voorwerpen aan muur ophangen, gordijnrail ophangen, lampen binnen zonwering, diverse kleine klussen. Diverse kleine klussen zijn het. Postcode. Installatie, reparatie, onderhoud. Wat moet er gebeuren? Montage. Woonkamer, slaapkamer, badkamer, toilet, keuken, zolder, kelder, garage, buiten. Uh, ja, woonkamer. Ja, het is eigenlijk de gang. Deuren, ramen, kozijnen, muren. Jeetje, Mina, wat een keuze allemaal, zeg. Kunnen al die mannen dat? Jongen, jongen, jongen. Voorwerpen ophangen, jawel. Next. Met spoed. <laughs> nou, in overleg binnen twee weken, binnen een maand, binnen een paar maanden. Doe maar in overleg. Uh, stap 6 van 10. Even kijken, beschikbaar voor afspraken met inachtneming van gezondheidsvoorschriften. <coughs> Liever geen afspraken, graag contact via mail. Nou, doe maar die, denk ik dan. Voeg foto's of tekeningen toe, kunnen ze beter voorstel maken. Ja, true, dat is zo. 1 twee. Een moment, we zoeken de beste vakmensen voor je klus. Stuur een aanvraag naar tien aanbevolen mensen om meer reacties te ontvangen oké okay dan. Nou, even kijken. Dan uh, ga ik er een paar uitzoeken. Jimmy, de allrounder. Op zoek naar iemand die klussen in uw badkamer of keuken aanpakt. Iemand die uw meubels monteert. Een ruimte voorziet van lang. Zo, so, zo. So. Nou, nou, nou, nou. Nou, top. Ik ga deze meneer een aanvraag sturen. Hupsakee. Jury onderhoud. Ook even bekijken. 13 keer gekozen in de afgelopen 3 maanden. Jullie is druk. Maar ik stuur het gewoon in. He, je weet het maar niet. De klustherapeut is ook niet zo ver weg. 40 keer gekozen in de afgelopen 3 maanden. Nou, die stuur ik ook een aanvraag. Ik heb er drie verstuurd. Ik denk dat dat wel uh, voldoende is. En ik ga kijken wat er van... Uh, terecht komt het is dus de bedoeling dat ik uh, ik had de foto's mee geüpload boven de deur van de keuken daar wil ik deze plank ja ik ben nog steeds mijn gang een beetje aan het uh, opleuken de plantjes hangen er nog hoor en deze dit <lacht> dit is niet stuk <lacht> en deze dat dat komt in de keuken daar er zitten al gaten in maar dat zijn niet de gaten van deze. Ik ben benieuwd wie er gaat reageren. En wat het kost. En wanneer het gedaan is. En of die in mijn vlog wil komen. We gaan het zien. Ik ga zo meteen naar de markt. Ik ga even een leuk cadeautje halen. Voor de vriendin. Jolanda heet. Waar ik morgen naartoe ga. Ik ga daar op visite. Want ik ga met haar naar Tessel. En we gaan even bespreken of we dat nou met de trein gaan doen. Of... Met de auto, lopend, fietsend, kruipend. Er zijn zoveel mogelijkheden. Ophouden met dat gedreuzel. Nu is het tijd voor de markt. Ik heb een nieuwe rugzak. Ik ben zo blij mee. Moet kijken, wat een chique tas. Hij is van Noordes. Het is een prijzig tasje, maar dan heb je ook wat, want het is heel stevig. Mijn laptop kan er ook in. En ik heb daarbij een regenjasje gekocht. Een regenjasje voor het tasje, want dan blijft hij tenminste mooi als het gaat regenen. Ik heb hem van mijn moeder gekregen, want ik vind het altijd wel prettig om mijn handen vrij te hebben. En zo op je rug is het niet zo'n uh, fotje. Mooi tasje toch? En ik ga binnenkort ook weer naar de kapper, want dit is ook geen gezicht. Het is echt veel te lang. Ja, en dan uh, hoeveel kost dat? Uh, wat er nu bij elkaar zit? Bij wat nu bij elkaar zit? Ja? Ik sta hier voor de deur. Maar ja, ik kan hier gelijk naar binnen natuurlijk. <laughs> Om half twee mag ik terugkomen. Dan is de plek. zijn ze mooi hè? die tulpen. Prachtig die kleuren. Helemaal genieten. Maar ik moet wel de tijd in de gaten houden. Uh, uh. Oh, pff, het is pas half één. Oh ja, ik heb dus een afspraak bij de kapper. Zoals ik net even tussendoor had gemeld. De 31ste heb ik een afspraak bij de kapper staan. Ik heb op Pinterest gekeken. Daar kan je ook uren op bezig zijn om te kijken naar... Uh, ja, leuke kapsels bijvoorbeeld. Kijk, ik heb speciaal. Een mapje hairstyles op mijn Pinterest. En oh, dit, deze eerste al. Dit vind ik toch zo fantastisch. Kijk dan. Oh, ik hou ervan. Dit soort kapsels. Deze. En die. Oh, die kleur is ook zo gaaf. Oh, man, man, man. Kijk dan hoe tof dit is. Alleen, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog geen kapper gevonden die dit zo goed kan knippen. Dit vind ik echt geweldig. Ik vind die kleur ook gaaf. Ik ga hier een screenshot van maken. Gaat dat lukken bij mij? Ik denk het wel, hè? Dan is het weer tijd om terug te gaan naar het centrum. Ik heb even een andere jas aangetrokken, want het was toch net te koud voor wat ik aanhad. Weet je wat wel het nadeel is? Als ik nu ga, ik moet het morgen hebben eigenlijk... Dus dan moet ik eigenlijk wel gelijk wat kopen daar. Want anders ben ik gewoon de pineut. Oké, okay, wat wil ik? Wat is handig om in zo'n potje te doen? Ja, en of iets wat, wat gaat hangen. Is dat ook leuk daarin? Ja. Wat is een beetje een stevige, stevige plant? Een soort van vetplant. Ja, idee. maar die heb ik nee. alleen in het groot. Oh! Die heb ik niet in het klein. Ja, dan kom je een beetje op zoiets. Ja. Ja, die vind ik leuk. Ja? Ja. Dan ga ik hem er even in zetten voor en Dan doe ik er een beetje mos omheen. Ja. ja? Dan maakt ik hem helemaal mooi worden. Jeetje, zijn dit allemaal bestellingen of iets? Of... Ja, dat is allemaal besteld ja. Oh my god! Ja. Nou, dit is dus de favoriete winkel van mijn moeder. Die staat hier ook ergens in een boek, op de foto. Heb je dat boek nog? Ja, maar niet hier op het noemen. Oh. Hey, nee, thuis. Oh, ligt thuis. Nou oh, ja, jammer. Ja. Ze hebben hier echt hele mooie dingen. Ik zag net ook hele mooie bloemen. Even kijken. Oh, prachtig jongens, kijk. Oh, dat zijn orchideeën toch? Ja, orchideeën. Oh, kijk nou hoe mooi. Dit potje vind ik ook leuk. Die gaat ze ook krijgen. Met iets, met iets erin. Is het leuk om hier uh, twee van die vetpandjes in te doen? Twee of uh, drie, moeten passen daarin van die kleintjes? Ja. Yeah. Oh, fantastisch. Oh, leuk. Kijk, het wordt mooi ingepakt. Het is echt prachtig, dit. Ik vind het zo mooi. Kijk. Super gaaf. Eén glas. Helemaal mooi. Ik vind het helemaal mooi. En nog een kleintje. Ik ga eens even kijken of ik al uh, reactie heb op mijn uh, werkspotvraag. Ik heb dus alweer een date. Maar deze keer met Jimmy. Hij was, uh, ik heb dus drie uitnodigingen gedaan, ik heb maar uh, één reactie gekregen heel snel, dus daar heb ik dan op gereageerd gelijk. Uh, donderdagavond komt hij langs om het op te hangen, ik ben benieuwd. Maar nu, nu ga ik naar Jolanda, ik heb aan Jimmy gevraagd uh, mag ik het vloggen, want ik vlog ook. Ja natuurlijk zegt hij, als je maar uh, mijn naam noemt en mijn website, nou dat ga ik dan zeker doen. Zo, ik ben er. Ze heeft zo'n leuk huisje. Ik zou er ook wel willen wonen. Het is echt heel erg leuk. Alleen, ja, het is 55 plus. Dat is voor het eerst dat ik hoor dat ik ergens te jong voor ben. Voor TikTok ben ik te oud. Voor YouTube ben ik te oud. Boeie. Ik voel me nog steeds 20. Nou ja, oké. Okay, er zijn momenten dat ik me 80 voel. <lacht> Moet ik eerlijk toegeven. Maar ik voel me nog steeds 20. Goed, ik ga naar binnen. Want ze zitten te wachten. Nou, zoals jullie zien is het inmiddels donkerder. Ze was heel blij met het cadeau. Ik ga even een rondje, een rondje van de zaak. En uh, we hebben dus besproken wat, uh, hoe we naar Tessel gaan. En we doen het met de auto. We hebben gekeken voor de trein. Maar uh, dan ben je best wel lang onderweg. de Acht uur gaan we weg. <laughs> zoveel zin in. Oh, ook zoveel zin in. Ga ik wel goed eigenlijk? Ik rij gewoon. Gewoon, ik uh, rij gewoon ergens heen. Maar ja, ik moet natuurlijk op tijd thuis zijn. Jongen, jonge, jonge. Moet je niet van je ouders op tijd thuis zijn? Dan moet je wel van de regering op tijd thuis zijn. Wat een gecijk. <laughs> Daar ben ik nou heen. <laughs> ik gok gewoon deze kant op. Dat is echt mijn gevoel. <lacht> That's all, here we come We hopen op mooi weer Goed, ik ga naar huis Zo, die uh, mevrouw is levensmoe Die denk ik steek gewoon over ik Kan me geen schelen uh, Goed, waar ga ik heen? Ik ga rechtsaf Nee, is niet goed denk ik Maar ik ga afsluiten. Morgen is het weer tijd om te gaan werken. Oh, bedankt. Ik had mijn licht nog niet aan. Dus het werd gewaarschuwd. Uh, vonden jullie deze video leuk? zeg ik doe even een duimpje omhoog. Vonden jullie geklapt aan? Dan zeg ik altijd doe je een duimpje naar beneden. En dan uh, zie ik jullie graag in de volgende video. Dan zie je dus uh, hoe mijn haar zit. En ik zit echt helemaal verkeerd. In de middle of nowhere zit ik ineens. Maar dat boeit me niet, want ik ben gezellig met jullie aan het kletsen. Uh, maar dan zien jullie in ieder geval hoe mijn haar zit. Oh, dan weten jullie uh, hoe Jimmy de monteur het vanaf gebracht heeft. Ik zeg toedels!